Houdt niet meer in het moelental. Wil je even overnemen? We zijn in een mooie Luxemburg tussen de bergen en de dalen. De geschiedenis van Luxemburg kan men laten beginnen met de wisseling van de heerser in 963. De moderne geschiedenis begon in 1815 toen Luxemburg een groot hertogdom werd in het Duitse bot. En wij zijn onderweg gegaan naar de prachtige bossen van Luxemburg. We rijden over Eindhoven en zullen onderweg één keer stoppen om de benen te strekken. Natuurlijk zal het niet over de trapjes zijn die mama wilt, maar gewoon over de wegen Langs de wegrestaurants. En dan zullen we aankomen in Luxemburg. Zitten jullie er allemaal klaar voor? Dit is de Wij gaan naar Luxemburg Vlog met Brian Romein. Wil je elke aflevering zien? Kijk dan op www.brianromijn.nl. Daar zijn we dan. Nieuwe dag. Nieuwe vlog. En Brian op de rug. Dit keer andere ander kwaliteit video. We zijn met z'n tweeën het kaartje van de camera vergeten. Maar gelukkig hebben we nog een telefoon. En, heb je daar je zin? Hallo? zo, Hallo, hè? Een prachtig natuurgebied hier. En uh, ik ben natuurlijk niet alleen, want ik ben gewoon met Sanne uh, en Brian. Hoe is dus niet geswaaid. Zeg maar, hallo kijkers. Vandaag weer een nieuwe aflevering. Beetje benauwd. Zwart, maar ik zit in een prachtig natuurgebied en ik heb de geocache gevonden. Het plekje ga ik niet laten zien en ook niet op stopwijzen, maar ik ga wel het doosje even tonen. Het is een prachtige box, echt een prachtige box. Ik heb Ryan even beneden gelaten met Sanne, want de klim naar hierboven is heel zwaar, maar ik heb het wel gedaan. En nou ga ik loggen. Een logboek. Geen pen, maar die heb ik. Dit zijn logboekjes: Travelbugs en Coins. Kijk, deze ga ik eruit halen. En ik pen, toch wel. Dit logboek is rond. En hier kan ik nog mijn naam kwijt. Kijk kijken of ik hier langs kan. Ja, dat lukt. Oh, lastig pad. Maar het werkt. Oh, daar ben je. Kijk. Ik weet niet of je het kan zien. Daar staan ze in de verte. Sissy, Sanne en Brian. Nou, daar zijn we. In champ, Met Brian. Althans in de parkeergarage. Kijk naar nou wat ik tegenkwam. Iets heel speciaals. Het bleek uh, dat ik de vluchtdeur nodig had. Alleen uh... die werkte niet echt. Hè Brian? Stomme mensen. Niet helemaal slim. Nou, wij gaan even naar Sean in. En dan zeggen we tot straks. Ma wat gaat mama nou doen? Wat gaat mama nou doen? Een gat in een boom. Een boom. Mama wilde heel graag een Geocache lopen. Ja, even goed kijken. Het vol met spinnen. Nee, grapje. Ja, jullie zullen het wel op internet hebben gezien. Het was de eerste dagen niet zo leuk. Dus we hebben onze kracht bij gebundeld en we gaan weer lekker vakantie vieren met Brian en Sissy. Waar is je? Sissy! Hoi. Kan je vinden? Hij is toch niet weg? Zo, momenteel hebben we drie geocaches gelogd. En zijn we onderweg naar AS Adventure. Hou je mond! Show, het apparaat blijft praten. En Brian die is lekker stil. Echt. Maar nou goed, we hebben dus een geocache apparaat op ons telefoon staan. Hoe moet je dat noemen? Apparaat en een programma. GPS -programma. Met een GPS programma, geocaching, cgeo. Alleen bij ons wil de kompas niet helemaal um, ja. Gaan. We, we kunnen er dus niet naartoe. Dus uh, wat we nu gaan doen, is um, een geocache apparaat zoeken hier in Luxemburg. Of er iets betaalbaars is. En dat moet natuurlijk wel te vinden zijn. Dus we gaan nu gewoon naar AS Adventure. Ad ah, waarom zeg ik dat zo lastig? AS Adventure. En uh, daar gaan we op zoek naar een geocache apparaat. Zoals je hebt gezien, Brian die heeft het ontzettend naar zijn zin. Echt, die geniet ervan. Hier, lekker op kunnen verkouden. Kou komt. Had je eigenlijk het geluid al harder gezet? Uh, ik ben er nog niet mee bezig geweest. Nee, dat dan moet zo, je dat yo, nog maar zo even doen. Dan kan ik dit nog wel versterken, maar het lijkt me even handig. Nou, dat is uh, Luxemburg Radio RTL. Nee hoor, dat is RTL. Uh, ja, de zendmasten van RTL. En natuurlijk uh, van uh, ja, onze Nederlandse RTL 4, 5 en RTL 7. Hier komt het signaal vandaan. Dat wordt hierheen gestuurd en wordt daarna weer teruggestuurd. Ja, het klinkt heel gek. wordt hierheen gestuurd en daarna weer teruggestuurd naar de studio's in de en en ja, de kabelmaatschappij in Nederland. Best een interessant beetje vind ik. Lekker eten Brian, we zijn gezellig in de parkeergarage van de Cactus, ja, en dan gaan we lekker zo weer chillen, want mama en papa hebben iets heel leuks gekocht, hè, mama en papa hebben iets heel leuks gekocht, weet je wat? En e trax 20X. Dus we kunnen nu nog beter geocachen. Hebben we er zo zin in? En ja, ik ben benieuwd of mama hier dit keer ook weer een half uur over gaat doen. Maar ik denk het niet. Ik denk dat ze zo terug is. Maar we lekker geocachen. Leuk! Met Brian en met Sissy. Yohooo! Dan zijn we hier zo, als je een beetje de omgeving filmt. Kijk, we zijn hier bij een sluis, een stoel dan. Maar bij Praai en Romein leren we natuurlijk ook een paar weetjes. Ben ik er nog? Ja, je bent er nog. Oké, okay. <laughs> bij Praai en Romein leer je ook een paar weetjes. We zijn in het Schengen van Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. Nou ja, het ligt in Luxemburg, maar hier ligt ook het drie landenpunt. Van Frankrijk, Duitsland en... de ja, camera. Even druifjes filmen voor oma. Ja. Nou ja, we rijden in het Schengen. En in het Schengen, daar uh, heeft... Uh, er heeft uh, ons referendum uh, over plaatsgevonden, laatst. Uh, over het Schengen-akkoord. Dus wij hebben hier, uh, nou ja, we zijn hier geweest en <lacht> we hebben het gezien. En hier is het Schengen-akkoord gemaakt. We gaan even keren hier. Want, eh. is het 1 uur en 2 minuten wel veel te lang. Wil je dat niet Frankrijk inschatten? Nee, ik had Frankrijk. weer beland. Hoe oh daar? Koeien. Zeg maar hallo. Zeg maar zwaaien. Ga zeg maar zwaaien. Hallo. Oh ja. Ja. Maar we gaan zo weer naar het huisje terug toch? Ja, ja, ja. ja. En dan gaat deze vlog voor vandaag beëindigd worden. Dus ik hoop dat iedereen heeft genoten. En dan zegt Brian, dag! Zeg Brian, dag! Nee, kijk uit schat. Zeg Brian, dag! Tot de volgende vlog! Dit was een aflevering van mijn Brianromijn.nl Van zijn Brian Hij gaat nog even naar de koeien kijken En dan gaan we naar de camping terug Het is nu wat minder warm dan gisteren en eergisteren Het is eigenlijk wel lekker! Dus, uh, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze tweede derde vlog en, uh, Tot uh, morgen! Of overmorgen Of nog later! Jullie zien het vanzelf alweer wanneer er een nieuwe vlog uitkomt. Tot dan!